Dat dividend natuurlijk een hele goede indicatie kan zijn hoe sterk een bedrijf is. Want als een bedrijf meer dan 25 jaar dividend uitkeert en het ook nog eens ideaal een beetje verhoogt... Nou dan gaat er iets heel goed met zo'n bedrijf. Want nou, je kan alleen winst uitkeren als je dat ook maakt. Volgens mij heb jij ook een bepaald beeld van dividend beleggen. Ik ben er altijd wel wat kritischer op. Bedrijven die veel dividend betalen... en dan bedoel ik met uitzondering van de dividendaristocraten die jij noemt... die dus 25 jaar of 50 jaar op rij het dividend verhogen. Heel veel die hoge dividend betalen, dus dat zijn eigenlijk wandelende ...zombies op weg naar de dood, kan het bedrijf de komende 10, 20 jaar het dividend blijven verhogen. Dat is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de business en het verdienvermogen daarin. En als dat zo is, ja, dan kan het heel interessant zijn. Maar dan is het, krijg je een combinatie tussen een, een oplopend dividend en waarschijnlijk ook nog een koersontwikkeling. Als je eigen belegging aan het opeten bent, dan heb je daar niet zo heel veel aan. We staan nooit blind op dividend, maar wel op de houdbaarheid van het dividend. Want dat zegt iets over de financiële kracht van de onderneming. ...het dividendrendement boven de 5% ligt, dan wil je wel als belegger heel goed afvragen... ...of jij het wel zoveel beter weet of dat de markt misschien toch beter heeft. De institutionele beleggers, die zien dat vaak wel goed. Ik kwam Piet Particulier en die wordt dan een beetje gelokt door dat hoge dividendrendement. Als je in ieder geval 10% kan krijgen, dan hoeft de koers alleen maar gelijk te blijven. En dat lijkt heel aantrekkelijk, maar ja, vaak is dat misschien een soort van value trap wat je dan ziet.